Na een museumbezoek wordt Olivier ziek. Komt het door de geheimzinnige fonds die hij daar gedaan heeft of is het toch een virus? Op weg naar de oplossing van het raadsel ontmoeten zijn vrienden allerlei wetenschappers. Van viroloog tot dataspecialist. De scarabé en de geheimzinnige ziekte brengt kinderen in aanraking met de vele gezichten van de wetenschap. Want wetenschap is heel divers en wetenschappers zijn dat ook. Het zijn vrouwen en mannen met verschillende etniciteiten en ze zijn werkzaam in allerlei vakgebieden. Van archeologie tot zoologie.